Hallo en welkom bij Pauls Model Train Stuff. Vandaag uh, ga ik eens een rondje rijden over mijn uh, halve baan. Ik begin mooi bovenaan de helix. Wat nog uh, nergens bij uitkomt. En ik heb rijden uh, een tweetal 2200's met daarachter een heleboel uh, van wagons. Het uh, voorop rijdt een bruine ns 2252. En daarna, dat was de NS-2210, in heel grijs met een hele set roco uh, vanwagons. Dit zijn de vam die uh, uh, de Vam gere gebruikt heeft uh, in de jaren 70 tot aan de jaren 90. Ja, van 73 tot 97. En... Uh, zijn, uh, ze zijn uh, gebruikt om het huisvuil vanuit de Randstad en vanuit uh, met name Den Haag in het begin en later meer steden naar uh, Wijster en Drenthe te brengen. Roco heeft uh, een boel van deze wagons uitgebracht uh, voor de Nederlandse markt en uh, die gingen als warme uh, broodjes over de toonbank. Ik heb er een aantal weten te bemachtigen. Uh, de standaard groene. Uh, ik heb ook de, uh, de blauwe, de potgrond en de speciale uh, van mijn 60 jaar editie en ik mis nog de geel- en groen-gestreepte. Dit was meteen ook een uh, testloop uh, van mijn uh, baan, zoals hij tot heet is. En er zijn wat uh, problemen naar boven gekomen, uh, dat ik langzaam uh, aan het oplossen ben. Uh, met name op de baanovergang, of de bakovergangen natuurlijk, die zijn uh, meestal moeilijk. Deze hele baan is nu in drie delen te, op te breken. En ik was ook benieuwd naar of dat deze combinatie de helix opkwam. De buitenbocht is uh, normaal gesproken het spoor waarop iets naar boven gaat. En, uh, uh, ik rijd hier analoog overigens, moet ik er ook even bij zeggen. En uh, ik moet zeggen, hij haalt er moeite mee. Dit is uh, volle snelheid en uh, de trein remt duidelijk af. En naar beneden gaat hij in ieder geval een stuk sneller. Ik hoop binnenkort meer van dit soort uh, filmpjes te maken met uh, andere brons, andere uh, samenstellingen, uh, andere locomotieven. En dan kan ik ook beter gaan kijken waar nu nog problemen zitten in mijn baan. Met name dit achteruitrijden vond ik erg spannend. Er hoeft maar ergens een stuk spoor verkeerd te zitten en het vliegt zo van de baan. Maar het ging verbazingwekkend goed. Een van deze twee heb ik al gedigitaliseerd in het verleden. Dat is de reizen. Die heeft een vervelende ratel er nog steeds in zitten. De bruin is volledig analoog en ik merkte wel met dit uh, geschakeld rijden, omdat ze dus allebei uh, analoog aangestuurd werden, ging het een en ander in uh, werking op die, die uh, digitale versie, waardoor ze die telkens ging oscilleren. Een beetje harder rijden, een beetje langzamer rijden, een beetje harder rijden, een beetje langzamer rijden. En ik heb ook het idee dat dat uh, her en der op een aantal van de shots te zien is, dat er een uh, soort van... Uh, van hapering of van golf in zit. Nou dat is dus de digitale locomotief die tegen de analoge locomotief aanbeukt met een rij eens door, rij eens door, rij eens door. Ik vind dit uh, vind het leuke ons, Mooi kleurrijk. Uh, een aantal daarvan hebben wel last van loszittende uh, metalen platen erin voor de verzwaring. Maar dat is met een beetje houtlijn zo opgelost. Nou hier nog een keertje. Voor het laatst naar boven en uh, in de achteruit, in de krappe bocht. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken en uh, geniet er nog even van. Tot de volgende keer.